Of je nou familie gaat opzoeken in het buitenland, een weekendje gaat kerstshoppen in Londen of bijvoorbeeld oud en nieuw gaat veren in New York. Elk jaar vliegen miljoenen mensen rond de feestdagen de wereld over en dat verloopt niet altijd even soepel. Wij hebben daarom wat goede tips voor je. Dat vliegen niet altijd even soepel verloopt rond de feestdagen laat onze data wel zien. In 2013 werden bijvoorbeeld 54 vluchten geannuleerd door een storm op 24 december. En passagiers moesten daarom kerstavond doorbrengen op het vliegveld. Minder fijn. In 2014 was het sneeuw die op 27 december voor grote problemen zorgde. En in 2016 zorgde extreme mist tussen 28 en 31 december... ...voor meer dan 365 geannuleerde vluchten en 258 langdurige vertragingen in Nederland. En dat waren heel wat oud en nieuw plannen die daarom in duigen vielen. Vorig jaar was het voor kerst, juist op 21 en 22 december, dat mist voor grote problemen zorgde. 212 vluchten werden geannuleerd en 127 vluchten liepen meer dan drie uur vertraging op. Drukt op het vliegveld. Omdat zoveel mensen op het laatste moment gaan vliegen, kan het vlak voor kerst en juist vlak na kerst heel erg druk zijn. En neem daarom de tijd en vertrek liever een paar dagen eerder of later naar je bestemming als dit kan. En mocht het weer dan roet in je eten gooien en je vluchtvertraging oplopen of geannuleerd worden, dan heb je alsnog wat speling om op tijd aan te komen op je bestemming. Kerstdiner bij McDonald's op Schiphol? Nee, daar zit niemand op te wachten. Cadeautjes in je handbagage. Ja, deze tip geldt vooral als je ver gaat vliegen en je gaat bijvoorbeeld een overstap maken. Want dit is het moment waarop je bagage vertraging kan oplopen of zoek kan raken. Nooit fijn natuurlijk, maar al helemaal niet als al je kerstcadeautjes in die koffer zitten. Huilende neefjes en nichtjes bij de kerstboom, daar zit natuurlijk niemand op te wachten. Doe wanneer het kan de kerstcadeaus in je handbagage. En heb jij verder nog tips voor ons bijvoorbeeld met vliegen rond de feestdagen of andere leuke ideeën? Deel ze vooral met ons.